Hallo! Hierbij een korte update met tips vanuit Guinea. Jammer genoeg kunnen we even niet bij jullie op bezoek komen. Maar wat ik merk is dat de afspraken online ook heel erg goed te doen zijn. Wil je ook een afspraak met ons? Neem dan contact op met je accountmanager. De vorm is net iets anders, maar we gaan gewoon door. Onze trainingen gaan gewoon door, online via Microsoft Teams. En met groot succes! Blijf jezelf juist in deze tijd ontwikkelen. Wij helpen je daar graag bij. Onze engineeringprojecten konden we altijd al goed vanaf afstand doen. Heb je nu een technische vraag? Nou, we zitten thuis, afstand is misschien ietsje groter, maar we helpen je ermee. Werken vanuit PLM-team met z'n allen thuis. Het werk gaat gewoon door en hebben goed contact met onze klanten. Trainingen, weinig sessies, PDA's, alles loopt gewoon goed door. En daar ben ik trots op dat we in deze tijd zo goed kunnen blijven samenwerken. Workshops hoe we tegenwoordig gaan met onze digitale applicatie Miro, waarin iedereen het tegelijk in kan werken. Wij op Support hebben het drukker dan ooit. Veel van onze klanten testen nieuwe dingen en stellen vragen waar ze nog niet eerder aan toe zijn gekomen. Wij zitten voor jullie klaar. Bel ons op 085-489-1717 of mail support.engenia.nl Op dit moment werken we allemaal thuis. Keurig volgens de regels van het RIVM. Maar je kunt ons gewoon bereiken op onze normale nummers, die werken allemaal, en uiteraard via e-mail. Ik heb nog een aantal tips voor je. Wil je de kwaliteit van de engineering verbeteren? Bekijk dan waar winst te behalen is. Wij hebben hiervoor de Assembly Analyse toe ontwikkeld, zodat wij jullie hierin kunnen ondersteunen. Met behulp van deze analyse krijg je direct inzichtelijk waar uw winst te behalen valt. Om licenties vanuit huis te gebruiken, bekijk onze thuiswerktips. Op maandag 8 juni organiseren wij een webinar over simulation-driven design. Een absolute aanrader om bij te wonen, dus schrijf je nu in. Om te blijven innoveren bieden we onze klanten nu tijdelijk gratis licenties aan. Maak daar gebruik van. Ondanks dat de wereld af en toe helemaal stil lijkt te staan en wij het persoonlijk contact met onze collega's en klanten enorm missen, willen we jullie laten weten dat we nog altijd voor jullie klaarstaan. Gezondheid staat uiteraard voorop. Maar daarnaast zullen wij er alles aan doen om jullie in deze uitdagende tijden zo goed mogelijk te helpen. Heb je vragen of opmerkingen? Of wil je ervaringen met ons delen? Dan de kan dat. Bel ons of stuur een Teamslink en kunnen we online afspreken. Tot snel! Namens Virginia, blijf gezond en veel succes!